Kijk, dan heeft een de boek op de hoofd. Helemaal daar. Vandaag zondag. Ik ga weer eens na een lange tijd op een oefenwedstrijdje. We gaan oefenspringen. Ik ga het samen met Blondie doen. Dus ik ga Blondie klaarmaken. Maar eerst gaat ze even in de stapmolen. Ik heb Blondie in de trainer gezet. En we gaan nu naar Chardon toe. Inmiddels een kwartiertje later. En we zijn er al. We zijn heel veel te vroeg, maar dat maakt niet uit, want dan hebben we geen stress. Ja, dat laatste ziet er dan niet zo aardig uit, maar dat doen jullie wel samen. Die een, je moet hem losmaken, dan zit hij niet in haar neus. Uiteraard, iets meer in je sporten. Buiten, veel voor buitenbeel. gewoon lekker rijden. Lekker rijden. Goed. Nou, lekker galopperen, nog een keer. Iets meer galopperen. Kom maar. Niet hard, maar dat je wel voelt dat het onder de indruk is van je been. Heel goed. Oké, okay. mooi wachten jullie gaan. lichaam. Goed, nog een keer. Zo, ja. Heel goed. In de wending mooi naar voren rijden, hè? een keertje, dus. Nee, maakt niet uit. Heel mooi. Lekker stappen test. Hartstikke goed. Dan. Lekker de kalop houden. Oh, ze staat oprijden. Ja, het zit toch goed. Oh, jammer. Goed zo. Oh, jammer dat ze niet voelt dat hij niet op zit. Ja, blijf maar even kijken. Super. Nu moet je wel even naar de toe. Ja, de maar. Hartstikke maar goed. Voet linker teugel, linker benen haak. Daar een mooie ah, bof maken, hè? Mooie bof. Zo. spring dingetje gedaan. het ging echt heel erg goed. Super trots op haar. Daan is nu wel doorweg. naar huis. We gaan Blon in de trailer zetten en dan gaan we hetzelfde doen. Het is vandaag maandag. Ik wil even mijn verhaal kwijt. Want we gaan weer in een lockdown. De scholen gaan, nou ja, het is vandaag maandag en het is uitgelekt wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Dus er komt waarschijnlijk weer een lockdown van een maand. Van, ga ik even kijken. 16 december tot 19 januari. Dus dat is een maand lang. De scholen gaan weer dicht. De kappers, de schoonheidsspecialisten. De poeh, heel veel verschillende dingen gaan weer dicht. Restaurants. Volgens was mijn wagen niet al dicht. Maar dat is natuurlijk echt heel heel erg naar en daarom wil ik even tegen jullie zeggen ja het klinkt misschien heel erg raar maar stay safe en uh, dat wil ik zeggen omdat ik het echt niemand gun om zoiets te krijgen of zelfs erger dingen dat er kan gebeuren dus draag dan ook een mondkapje voor de veiligheid op openbare gelegenheden het is al sinds 1 december verplicht maar toch zie ik mensen die het mondkapje niet dragen ik ga er zelf ook gewoon goed mee om als ik in de stal loop dan heb ik hem op en dan doe ik hem ook weer af en kom ik voor de rest niet meer aan het mondkapje omdat als het aan je vingers zit kan je alsnog het virus via je handen krijgen en als je dan lekker overal aan je mondkapje gaat zitten dan heeft het eigenlijk geen nut ik heb ook een mondkapje met een filter in En ik ga hem hierna even wassen. Want ik ga hem nu aanraken. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik heb hierin heb ik ook nog een filter. Om alles, uh, alle virussen en uh, dingen die niet goed voor je zijn. Uh, die weg te houden. Ik heb hier ook een paar van. En die verwissel ik. Nou verwissel ik die... Uh, Doe ik soms wel eens omwisselen. Dus deze gaat nu ook weg. En daar komt een nieuw iets voor. Dus dit is mijn mondkapje die ik gebruik. Op school gebruik ik ook een mondkapje. En eigenlijk overal waar ik ben. Ik heb ook verschillende mondkapjes. Dat ik ze ook uh, als ik sommige aan het wassen ben. Dat ik andere kan gebruiken. Want ik heb bijvoorbeeld ook twee van deze. Deze zijn het veiligste die ik heb. omdat er natuurlijk filters in zitten en zo. En om jezelf nog veiliger te houden, doe ook je handen vaak wassen en desinfecteren. Want dat is ook wel heel erg belangrijk. Want op je handen is natuurlijk een grote bacteriebron, coronabron. Want hiermee raak je natuurlijk alles aan. En uh, ja, dat is gewoon handig om dat vaak te wassen. Dus dit is even een kleine mededeling voor jullie. Want ik vind het gewoon echt heel erg naar wat er nu allemaal gaande is. Dus hashtag stay safe. Vanavond is het springavond. Dus we gaan eerst even zo met de balken met één galopsprong ertussen. Dat we niet zozeer de afstand hoeven te rijden op de sprong. Maar gewoon lekker op de balken dan dat de sprong daar vanzelf is. En dan gaan we erna lekker op een springen. Makkelijk zitten. Hou mooi recht. Makkelijk zitten. Hou mooi recht. Goed, zo En blijf met die billen een beetje luchtig, hè? Stop die niet te diep in die zaal. Hou de balans op de bal van je voet. Oeh, ja, goed. Zo, als je dus had voor de volgende keer, als je voelt dat het bij de bal niet helemaal lekker past, geef dat maar, dus ook niet vast maar het verzoek dat niet met die naar voren. Ja, makkelijk zit. Makkelijk zit. En meteen weer gaan op. Zo, ja. Mag even... Zijn je bovenbenen binnen je, je knieën mooi los? Zijn je hakken goed laag? Ja, had je nog iets meer bij mogen duwen, hè? Voel je dat? Dan mag je het net als een beetje in die handen op Ja, goed zo. Allebei nog een keer. Als ze goed zijn mag je even stappen dat je naar voren doet. Ja, goed onder Zo moet je het bij je andere Makkelijk zit. En stuur de hals en de schouders, hè? Niet te veel de neus. Luchtig aan de voorkant. Ja, zo ja. Dat je dan niet nog ja. een hupje bij krijgt, hè? Dat is lang. Ja. Heel goed super en ben je zelf bewust dat je boven sprong ook mooi die hakken laag houdt makkelijk zitten heel mooi en los zitten hè? zelf niet stroom zijn goed, sturen goed zo Lekker rijden, los zitten, kijk waar je naartoe gaat. Zo. Mooi, een Super, maar, hartstikke goed. Kijk waar je naartoe gaat, buiten teugel, buiten been. Ja, oh. Oh. Nou, je had een hele weer Kijk waar je naartoe gaat. Blijf ondersteunen met je been. Goed zo. Ga los, zelf weer gaan. Ja, weer En als het strak wordt, zelf weer los zijn, hè? Makkelijk zitten, makkelijk zitten. En, oh, buitenbeel van buitenbeen, hè? Oeh, oké. Okay. Kijk, okay. oh, even de goede galon. Oh, even een rondje stap, even een rondje stap. Goed zo. Goed, niet anders te Als Want zo'n afstand, de keer net wel, net niet klopt, dat geeft helemaal niks Dat is gewoon een ervaring van jou en een ervaring van haar. Ja. En hoe meer wij haar kunnen leren om mooi in die springgalop te blijven, en dat het een keer wel past, een keer niet past, gaan die paarden ook een beetje opletten. Maar, ja maar als je merkt, ze houdt een beetje in, dan mag je meteen een beetje extra ademelen. Even die springgalop opzoeken. Goed, en goed met die buitenteugel buitenbeen hè. Daar stuur je mee, je een beetje binnenbeen. Dan mag je hem daar echt wel een keer wat je been zijn hoor. Goed zo, je staat gewoon een beetje in te houden. Oh, goed zo. Oh, goed zo. dan? Kom, Goed zo. Goed zo. jezelf zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed Goed zo, kijk waar je naartoe gaat. Kijk hè. Goed zo. Daar, mooi naar de In je lichaam wacht je op je sprong, maar je been blijft mooi die achterbenen naar voor rijden. Kijk wat je gaat doen, kijk wat je gaat doen. Zo. Makkelijk zitten, knieën mooi los. Kijk wat je gaat doen. Kijk wat je gaat doen. Ja, super. Even je galop herstellen. Ja, keurig. En dan doe je hem lekker uitwerken, Tess. Hartstikke goed hoor. Nou, dan zitten we toch zo'n beetje 60, 70 te springen hoor. Hartstikke goed. En van die groene naar die gele, deze ietsje twijfelen waardoor je een soort vijf en een had. En dan uh, hier had je mooi naar voren vijf. Hartstikke goed. Oh ja. Ja, goed zo. Vocht nemen. nemen. Ja. Goed zo. Kijk, ze hebben de aan van in de billen. Geen dank. Lekker gereden. Ja, dit was het. Ja, dit was het. <laughs> okay. Ik heb net springles gehad samen met Blondie. Dat ging echt heel erg goed. Ik heb Blondie opgevoed, dus ze kan nu gewoon blijven staan als ik in de buurt blijf. En ik kan ze even kriebelen en zo. Het ging vandaag echt heel erg goed. Wat minder is dat we aan het eind gingen we nog extra spoorgetjes erbij doen, dus dan moest je in een soort gebroken lijn gaan. En dat vond ik best wel heel erg lastig, maar uiteindelijk had ik een soort techniek gevonden omdat het toch wel lukte. Dus ik ging dan iets ruimer de bocht nemen en dan er alvast naartoe sturen waardoor het dan makkelijker werd. En wat goed ging is de kruisjes en het parcours. Super leuk dat jullie gegeven naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je leuk vond, Abonneer op ons kanaal. En Heel fijn. En ik zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei! doei.